Voor 2030, ik wens dat het recht op een kwaliteit van kwaliteit een acquis voor iedereen is. zodat alle jongeren op deze planeet hun talenten volledig ontwikkelen. Super dat er een plan ligt, maar er moet ook boter bij de vis. En dat betekent minstens 0,7% van onze welvaart voor ontwikkelingssamenwerking. Ik wens dat iedereen op deze wereld tegen 2030 kan genieten van gezonde en duurzame voeding en dat die ook eerlijk verhandeld wordt, zodat de boeren ook mee kunnen genieten. In 2030 hopen we dat beleidsmakers en andere verantwoordelijken meer rekening houden met kinderrechten en de realisatie ervan als iets vanzelfsprekend beschouwen. Wij dromen van een wereld zonder oorlog, zonder geweld, waarin vrouwen en mannen gelijke rechten krijgen en gelijke kansen, waar er geen plaats is voor armoede of uitbuiting en waar we met respect omgaan naar onze natuurlijke bronnen. In 2030 je ik van een mond zonder extreem overdreven. Een mond waar iedereen goed kan leven over de planeet. Ik hoop dat al het eten dat we kopen goed is voor de planeet, goed voor de boeren en goed voor ons. Kortom, dat duurzame voeding de gewoonste zaak van de wereld is. In 2030 hoef ik te leven in een wereld waarin de groeiende ongelijkheid wordt stopgezet door te investeren in waardig werk en een eerlijke loon voor zowel vrouw als man. Kinderen dromen van een wereld waarin het fijn is om te leren. Nu, maar ook in 2030. Onze wens is hen te leren dat ze die dromen niet alleen moeten hebben, maar ook kunnen gebruiken om zelf na te denken over de wereld waarin ze wonen. Nu, maar ook in 2030. Il faut changer les règles injustes du commerce international. Il faut prendre en compte le coût social et en le coût environnemental en des producteurs. Seulement ainsi, nous pourrons atteindre un monde plus juste où le développement est accessible à tous et partagé par tous. De traditionele ingrediënten voor verandering zijn platgekookt. Jongeren stellen nieuwe en verrassende recepten voor. Daarom zullen wij graag in 2030 zien dat deze hier en elders in de wereld worden meegenomen. Voor onze generatie, voor de jongeren, is het natuurlijk superbelangrijk dat duurzame ontwikkeling echt een realiteit wordt. En daarvoor is het belangrijk dat iedereen aan boord is en dat duurzame keuzes voor iedereen een evidentie worden. Ik zou graag willen dat tegen 2030 meisjes en vrouwen overal ter wereld hun volle hun potentieel kunnen benutten. 2030 wens ik iedereen waardigwaardig waardig waardig te doen. Nee. Ik droom om 2030 in een wereld te leven die duurzaam is, zonder ongelijkheid, waar voldoende voedsel is, en gezonde voedsel voor iedereen. En waar respect is voor mensenrechten en, en voor milieu, voor de natuur, voor mijn kinderen en voor iedereen. Voor 2030, ik wil een mond in waarin alle generaties de mogelijkheid van zich ontwikkelen, om te accepteren naar de educatie en de kwaliteit, maar ook in waarin de pauvreté en de zons-abrie voor participeren. Jaarlijks sterven meer dan 800.000 mensen door gebrek aan drinkwater en goede sanitaire voorziening. Daarom eisen wij dat TN2030 iedereen kan beschikken over drinkwater en goed zijn. Een wereld waarin niemand achterblijft in 2030 is een wereld waar er waardig werk is voor iedereen. Wereldswariteit, ACV en de Christelijke Mutualiteit gaan ervoor. Goede jobs voor iedereen, waar ieders arbeidsrechten gerespecteerd worden, hun stem gehoord en verdedigd wordt in sociale dialoog en iedereen, ook vrouwen en jongeren, toegang hebben tot sociale